Welkom bij voetbalvereniging FC Burgum uit Burgum. In het zeer duurzame sportcomplex Hagelnieuw, energie-neutraal. Ja, Welkom in de hal. Uh, We lopen naar de kleedkamers om een indruk te geven hoe het eruit ziet. We zien hier een uh, kleedkamer en. Uh, je ziet hoe netjes en schoon en onderhoudsvriendelijk het allemaal uitziet, wat onderdeel is van het duurzame concept. De douches zijn allemaal uitgerust met sensor, zodat waterverspilling niet aan de orde is... en een zeer beperkte douchetijd die past van wat nodig is en niet meer, niet minder. De technische installatie is een belangrijk onderdeel van dit complex. Hier zien we de ondersteuning zeg maar, voor de warmtepompen. Maar hier daartegenover alle koppelingen met betrekking tot zonnepanelen, de 600 zonnepanelen, waardoor het hele complex energie-neutraal is. Belangrijk bij een vitaal sportcomplex is dat er ook functiemenging is. En functiemenging is onder andere. ...dat de fysiotherapie hier gehuisvest is in het gebouw. En alle voorzieningen voor de fysiotherapie in relatie ook met de sport... ...die zijn hier aanwezig. Dus een win-win situatie voor beide. Een mooie ruimte voor de fysio... ...en voor de sporters de fysio dicht bij huis. Nou, dit was hem weer. Um... Dit was de rondleiding in ons mooie voetbalcomplex en hopelijk snel tot ziens. Als jullie vragen hebben, ik ben 22 april aanwezig.